Hi Miriam vlogt wel kijkers. <laughs> ik ben Mirjam En ik vind. Over het leuk, 300 meter ga bij de rotonde recht door om op de Dierenstijnweg te blijven. Dat jij weer kijkt naar een nieuwe video, jongens. Ik heb je wat bedacht. Ik ga rollerskaten vanavond met de buurvrouw. Ik neem jullie mee. Misschien valt er enorm veel te lachen. Misschien ook niet. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Maar ik heb er enorm veel zin in. Dat dan wel. Nou, jongens, daar. Ja? Ja, okay. Ik heb gelukkig twee hele goede skaters bij me, die weten hoe het werkt. Ik heb geen flauw idee, ik heb hele dure skates waardoor het lijkt als het ja, ik heb ze aan. Doe maar aan. Maar dan oh, maar... Die is deze al afgeschaft? Ja, oh, maar dan nee. moet je maar even laten zien hoe jij die, uh... ja, die aantrekt. Nee, die zijn echt super. Ja, je worden echt helemaal goed. Ja, en de tweede winkel. Ja, dat was het enige hele dure in die hele winkel. Ja, die komen Ja, ik leg even een rondje met het. Wil je dit gelijk? Ja, even wel even. Wel even komen. Deze neem ik even in ding. Ja, nee, die leg ik maar even. heel anders dan dit hè. Ik doe het dus. Ja, wat een workout joh dit. <laughs> <laughs> hey, stop stop. Het is nog niet zo druk, dus dat scheelt. Oh. Nou, we hebben de vloer. Het begint pas om 7 uur en ik was er al om 7 uh, uur. Maar dit is best wel fijn om uh, even in te komen. Dit is echt leuk, jongens. Lekker muziek hierbij. Woe! Daar ga ik maar niet aan beginnen, jongens. Dat wordt hem niet. Hey, <laughs> Now, now, I hope it's a great fantastisch jongens de muziek is geweldig het rollerskaten dat ging een beetje minder uh, <laughs> maar voor de rest was het geweldig vonden jullie deze video leuk doe even een duimpje omhoog abonneer op mijn kanaal hier beneden en dan zie ik jullie graag in de volgende video Doedels!